Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen, dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts, ga daar naar links. De Heilige Geest wil ons altijd de weg wijzen in ons leven. Maar soms zijn we zo gericht op een groot probleem dat we niet doorhebben hoeveel hij door dagelijkse kleine ingevingen met ons praat. Op een dag was ik onderweg naar huis en was van plan te stoppen om een kop koffie te halen, toen ik sterk het gevoel kreeg dat ik mijn secretaresse moest bellen om te vragen of ook zij een kop koffie wilde. Toen ik haar belde, zei ze, ik stond hier net te denken, ik zou nu graag een lekker kopje koffie lusten. Zie je, God wilde haar het verlangen van haar hart geven en hij werkte door mij heen. Ik hoorde geen harde stem, zag geen engel en had geen visioen. Ik had gewoon het gevoel of de gedachte dat ik haar een kop koffie moest aanbieden. Op dezelfde manier wil God mensen in jouw leven zegenen. Ik moedig je vandaag aan om je hart gevoelig te houden voor Gods stem. Volg de kleine ingevingen. Hij zal tot je hart spreken en Hij zal je de weg wijzen die je moet gaan. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heilige Geest, ik kies er vandaag voor om mijzelf stil te houden, zodat ik uw kleine ingevingen kan horen. Toon mij manieren hoe ik anderen kan zegenen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt.